Stel je wilt je Google Agenda importeren binnen Outlook, omdat je Outlook gebruikt voor persoonlijk gebruik. Nou, dat kan vrij simpel door naar kalender.google.com te gaan en dan bij agenda de optie instelling te selecteren. Allereerst zorg je ervoor dat je bij toegangsrechten de optie openbaar maken selecteert. Selecteer daarna de optie alle details voor de afspraken weergeven om ervoor te zorgen dat je de afspraak ook echt kan delen. Scroll naar beneden en kopieer het iCal-adres. Die heb je zo meteen nodig om je agenda te importeren in Outlook. In Outlook kun je vervolgens agenda importeren door op de optie agenda toevoegen te klikken en daarna abonneren via internet te selecteren. Geef de agenda naam en selecteer daarna de agenda waaraan je de agenda wilt toevoegen. Klik daarna op importeren. Je ziet nu dat je agenda in Outlook wordt gesynchroniseerd. Je hoeft nu niks meer te doen, de rest gaat automatisch.